Wat nou als we het radicaal anders doen? Ik doe een beroep op uw informateur. Of het nou bewoners zijn, medewerkers, maar ook beleidsmakers die aangeven ik ben het zat op deze manier om alsmaar die regels te moeten volgen. Vanuit LOC willen we daar heel graag verandering in aanbrengen. En daarnaast hebben we ook een aantal vernieuwingsbewegingen opgestart waarbij we vooral zorgen dat de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft de naasten en de medewerkers centraal komen te staan zodat het daadwerkelijk over mensen gaat en de systemen minder belangrijk worden dan de mensen, want uiteindelijk is zorg mensenwerk.